Hier ziet u de Steel E10FF6i, een prachtig strak rvs inductie fornuis van 100 cm breed. Het kookgedeelte bovenop heeft 5 zones en onder de kookplaat zitten twee multifunctionele ovens. Onder de oven zit een handige opbergruimte, ideaal om bakplaten die u niet gebruikt in op te ruimen. Het kookgedeelte bovenop heeft vijf zones, vier aan de buitenkanten en één grote zone in het midden. De bediening gebeurt met de knoppen voorop, dus niet op de plaat zelf. Op dit paneel bevindt zich ook de ovenbediening. Met de klok is de oven te programmeren. De linkeroven is de meest ruime oven, met een inhoud van 91 liter. Onder- en bovenwarmte, hete lucht met de ventilator of grillen met de braadspit is allemaal mogelijk. Wordt geleverd met een rooster en een bakplaat. De kleinere oven daarnaast is ideaal als u minder ovenruimte nodig heeft. Ook in deze oven is onder- en bovenwarmte mogelijk en kunt u grillen. Let wel op dat dit een meerfase fornuis is.